Hey mensen, van J-Movies. -Movies. Wij gaan het vandaag hebben over... Uh, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Eigenlijk. Over wat er nu allemaal aan de hand is met J-Movies. Ja, want de laatste tijd is er nogal wat gebeurd. Mijn kanaal is één keer geblokkeerd geweest van YouTube. Waarom? I don't know. Maar we hebben het weer terug. En dat hebben we opgenomen. Dus daar gaan we nu naar kijken. Ja. wij er ook op? Hi! Jij mofies, oké begin beginnen maar. Bitch. Ik begin met bellen. <laughs> oh, ja. we, we gaan bellen. Goed. Niels. Dat is eindelijk andere Niels, jullie zien hem eindelijk. Er uh. wordt nu doorgevonden. Heb je dat? Door, doorverbonden. Welkom bij Google Nederland. Als u het toestelnummer van de persoon die u wilt spreken kent, doet daar nu het toestelnummer in. Vragen wij het vinden van het juiste nummer? Oog het ziet nog. Het spijt ons dat u moet wachten. We doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. Ja, dat moet ons met flikkers. Goed U zoekt het nummer van Google. Ik ga voor u zoeken. Moment Ja. Ik heb dat nummer voor u. De computer helpt u verder. Ik heb het terug nog. Ja. Oké, okay, nu dat gezien te hebben, hebben we het nu terug. Uh, maar een paar weken geleden ben mijn nou, gek, waardoor hij opnieuw weg was. En dat was pitgekut. Maar het is weer terug en, en we hebben een nieuwe intro. Daar gaan we nu naar kijken, maar wij gaan alvast weg. Dus, dus van jullie deze video leuk, geef dan een blauw duimpje. Wil je meer abonneer? En, en dan we zien wij de, de volgende keer weer. weer.